Dan doe je er alles aan om je paard geen koliek te laten krijgen. Dus een hooi net, waar de hooi in gestopt wordt. Zodat ze dat rustig op kan eten, niet te veel. Maar wat doet zij? Je ogen dicht. En eten maar. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben gister tijdens het skaten heel hard op een stuitje gevallen. Dus ik ga vandaag even niet rijden en Daan gaat erop. Blondie staat daar bij het licht in de stadmolen. Moeders gaat filmen en ik ga kijken hoe het daar rijdt. En daar dan de dingetjes uithalen die ik zelf ook weer kan gebruiken om te rijden. Ik wil zo in de stap dat Blondie iets meer de lichaam gebruikt. Dus ik vul je met mijn kuiten dus steeds aan. Zorg dat ik in mijn lichaam helemaal meeveer, Dus dat ik niet ergens in mijn eigen lichaam blokkeer. Ik voel dat Blondie iets meer aan de rechterteugel wil nemen. Dus ik wil vooral steeds een beetje met mijn rechterkuit. Goed zo, meisje. Een beetje haar naar buiten toe duwen, dat ik iets meer contact op links krijg. En dan steeds aan rechts een beetje vragen. Ook hier, ze mag laag. En dan mag niet uh, traag worden. En ik zorg dat ik constant met het tempo bezig ben. Dat ik tempo controle krijg. Dus als ik harder wil gaan, we harder. En ook net zo lang totdat ik zeg dat we zachter gaan. Goed zo, meisje. En weer luchten. Oh, Goed zo. Goed zo. Een beetje proberen iets te zoeken wat voor haar makkelijker is. Zo juf, nou Blondie heeft hartstikke haar best gedaan. Wat ik heel erg voel is dat Blondie graag een beetje naar de rechterkant hangt. Dus daardoor ook wat sterker in de rechter mondhoek wordt. Dat is aan Tess ook wel goed te zien, die voelt dat niet altijd in haar hand. Maar uh, Tess zelf zakt altijd een beetje naar de rechterkant. Dus dat ja, daar vullen ze elkaar aan. Uh, dus daarin moeten we natuurlijk zoveel Tess als Blondie leren om meer in het midden te gaan zitten. Daar gelijk eraan twee teugels te worden. En Blondie heeft natuurlijk gewoon soms een beetje moeite met wat loslaten in haar lijf. Dus daar zijn die overgangen heel goed voor. Die ik had uitgelegd en weer wat lager en weer wat omhoog. Door eigenlijk haar hele lichaam en al die spiertjes overal in dat lichaam vanaf hier eigenlijk... Helemaal tot aan de staart steeds te laten oprekken en te ontspannen en oprekken en aanspannen. Om zo het paard te leren om zijn hele lichaam te gebruiken. En dan los te laten in zijn lijf en die mooie losse beweging te pakken. Lonnie en ik zijn op de grillplaats. Ja! Yeah. Dus morgen trouwens Pasen. Ik heb er wel zin in. Dan kunnen we hier lekker eten. Met, met mijn stuitje, maar uh, het is best vreemd, want het, sneeuwt. <laughs> het sneeuwt. Dus als je zou denken, huh, sneeuw, ja, sneeuw. En ik ben samen met Elisa, ja, maar uh, wel leuk om een keer de sneeuw te rijden. Nu maar hopen dat het niet gaat hagelen en hopen dat ik er niet afval, want als ik ben nu afval op mijn stuitje, heb ik best een groot probleem, maar. Uh, ik kan wel rijden, denk ik. Ik ben hier samen met Blondie. Ik heb net op haar gestapt. Ik heb niet meer gedaan, omdat mijn stuitje nog best wel heel veel zeer deed. En ik heb natuurlijk zo de zadel en daar ga morgen rijden. En we moest er nog les. Dus dan zouden ze heel lang achter elkaar rijden, waardoor we alleen maar gestapt. Want dat is natuurlijk wel iets leuker dan net op de stapmodel lopen. Nu ga ik Blondie haar op opdoen en dan gaan we naar huis toe, Want het is natuurlijk tweede paasdag en dan ga ik samen met mijn familie, familia, ga ik uh, gourmetten. Wat hebben jullie gegeten op eerste en tweede paasdag? Laat het weten hier in de live chat, want daar ben ik als het goed is. Of het is daar, iets in die richting. Dus laat het weten, we ik ben wel benieuwd. Het is vandaag woensdag. Ik heb vandaag online school gehad. Ik heb vandaag samen met Blondie les. Gisteren heeft Daan Blondie gereden. Ze zei dat het heel erg goed ging. Dus dat is helemaal toppie. dan gaan we kijken wat ik er vandaag van kan maken. Kijk! Hoezo ik het heb gedaan? Dat weet ik zelf ook niet. Nu ga ik hem loslaten. Let it go! Let it go! dat gaat afmerken. Wee wee. Ik moet echt weer in de maand gaan knippen, want het is nu zo lang dat ik een hekstuk ga kan maken. Hoe is jullie dag vandaag? Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Laat het hier weten in de live chat. Of hier beneden in de comments. Want, ja, daar ben ik al een keer benieuwd naar. Maar waarom kijken mensen me altijd zo raar aan? Als ik aan het... Mensen kijken me altijd raar aan van. Wat you doing? Ik was net ook bezig met de GoPro. En dan lopen er zo mensen voorbij en die gaan dan aan me vragen: Oh, ga je filmen? Ja. Want dan is het al ongemakkelijk om te filmen waar mensen bij zijn. En dan gaan ze dan je ook nog raar aan kijken. En zo van. Maar men, niet iedereen weet natuurlijk dat ik een YouTuber ben. En dan is het soms dat mensen ook contact met me maken terwijl ik aan het filmen ben en ik ga dan gewoon door. Maar dan kijken ze me altijd zo raar aan van wat ga je doen. Laatste eigenlijk. Eh, ik moet even over, over een half minuut kom pony zitten. Maar hé, hey, dat gaat goed komen. Oké, okay, maar nu ga ik even uh, mijn kerel van hun hostel in en dan zie ik jullie bij de les. Um, Tess, hoe was het bij Gardien gegaan? Uh, het was heel erg goed gegaan. Het was wel zo dat, wij, dat ik met jou heel erg oefend dat Blondie op haar eigen benen moet lopen. Ja. En met Gardien was het meer dat ik echt haar moest begeleiden overal in en dat ze haar ja. iets meer naar beneden speelde. Wat Gerdien vooral bedoelt is dat je er ietsje meer druk op mag zetten. Niet zozeer dat je hem moet afdwingen, maar dat je hem net soms ietsje... Um, sneller iets van haar zou mogen verwachten. Dan ga ik natuurlijk ook mijn verhaal erbij vertellen. Ik wil jou heel erg leren dat je uh, rijdt naar wat je voelt. Dat je dus niet alleen, he, dat we nu bezig zijn met we willen... Uh, blondie perfect laten lopen, maar vooral dat ik jou heel erg leer dat wat je voelt, dat je daar je hulpen naartoe geeft, zeg maar. Snap je? Dus uh, kijk, uh, Gerdine, die ziet, die ziet jouw en blondie natuurlijk voor het eerst en die ziet ook er zit meer in. Uh, dus, die, dus die weet ook uit haar ervaring van uh, als we een beetje meer been geven, een klein beetje meer doorspelen en er ietsje dichter bovenop zitten, dan hebben we hem sneller waar we hem willen hebben, zeg maar. Alleen vind ik het dan heel moeilijk, wat jij natuurlijk ook zegt, is dat je dan snel uh, geneigd bent om heel veel met je hand te doen. Ja, want ik moest met ja. haar eigenlijk meer van met mijn hand doen dan met mijn been. Ja. En dat vond ja. ik wel heel lastig. Ja, ik wil jou nog niet te veel belasten met dat je er te veel druk op moet zetten. En, uh, nou ja, druk, ik weet niet is of druk het goede woord is, maar iets... Uh, ...dichter erbovenop te zitten. Dat je iets meer tegen je zegt, nou Blondie, hup, vandaag twee teugels, twee benen, zo gaat het gebeuren. Maar dat je meer een beetje uh, heel zelf ook heel goed leert voelen wat er gebeurt. En dat je uiteindelijk wel hetzelfde doet, maar dat je, ja, dat je het meer op gevoel doet. Jouw ruitergevoel en Blondie haar niveau, die zijn daar wel aan toe. Dus daar willen we wel naartoe werken, zeg maar. Als, als we maar wel voorkomen dat je niet te veel gaat rijden dat je denkt, hè... Uh, hij moet nu nageven. Nee, dat je hem zijn lichaam laat gebruiken en daaruit laat nageven. En dat, dat is gewoon ook nog een beetje je leeftijd en je ruitergevoel. Maar ook uh, blondie haar kunnen. En tussen je hand en. Ja, goed zo. Dat wordt wel echt beter hè. Goed zo. En weer heel dicht bovenop zitten. Nou, voelde je hetzelfde dat je een beetje oprecht zat. Ja. Dus heel goed opletten dat je niet te veel in je zit naar rechts toe zakt. Daar. Niet te veel je hand naar je bovenbeen. Je mag wel een keer je hand breder. Maar dan wel je hand ietsje blijven dragen. Soepel zitten. Vanuit je nek en je schouders begint die beweging van je arm. Zo. Daar. Echt goed. Echt los. Lekker uitstappen zo. Goed hè, Tess? Lekker gereden zo. Goed zo. Dus we willen wel ook een beetje zo hè, dat we die... Die druk een beetje erop kunnen houden, maar niet zozeer de druk dat we sterk moeten zijn. Maar dat we er een beetje dichter, dichter op zitten. Als het maar altijd vanuit het achterbeen blijft komen. Anders gaan ze zonder ruggebruik lopen. En dan krijg je zo dat ze een beetje zo wegknikken in de hals. Want dan doen ze de hals een beetje zo. Doe dat zelf maar eens. Zo je, je kin echt naar je keel. Dan wordt je rug snel een beetje hol, hè? Ja. En als je echt probeert je... je Kin een beetje naar beneden dan rond. Dan wordt je rug boller. Voel je dat? Ja. Goed zo. Eigenlijk is dat met paard precies hetzelfde. Goed zo, lekker stappen zo. Heel erg bedankt de les. Het is vandaag donderdag. Jee! Ik ben even naar de horse toegewezen geweest, omdat mijn vorige jopper een stuk lager. Dus je hebt nieuw. Precies dezelfde, maar. Ik heb nog drie kwartier voordat ik op moet, dus ik ga even Blondie haar uh, sokken scheren, want die zijn best lang geworden. Zet hem even op de grote stand. Nou. Nou, wie kan Ja. Ik was weer bezig met poetsen en um, ik heb hem me weer laten laten Niet Kijk naar dit stukje, dit is niet zo mooi, maar kijk. Ik weet niet, ze heeft nu lange banen en ik heb weer gemist om te vlechten. Dus dan uh, maar zo, kijk. Kijk hoe mooi. Dit stukje is wel heel mooi gelukt. Dit is in de bak. Ik heb een leuk parcours neergezet met wat langere lijnen. Daarin wil ik heel goed kijken... ...bij Tess en Blondie of het lukt om controle te kunnen houden... ...zonder dat we daar heel hard ons best voor hoeven toe doen. Dus zonder dat we hem heel erg tegen moeten houden omdat hij te hard wil, ze te hard wil. Of heel veel been moeten geven omdat ze een beetje in slaap valt. Ik heb twee punten gemaakt waar we een voltetje kunnen maken... ...mochten we meer controle willen hebben of eventjes onszelf herpakken... ...heb ik daar uh, plek voor gemaakt. En in de lange lijn is het natuurlijk ook heel belangrijk... ...dat we een mooie recht tussen de twee teugels houden. Goed zo, kijk naar de P, kijk naar de P. Goed zo. Ge ja, goed zo. Hé, hey, je zat te opzij te koekeloeren, hè? Uh -huh. Jij zat in de spiegel te kijken hoe het eruit zag. Goed zo. En weer. Ook al voel je dat zij zich een beetje strak wilt maken, ga er niet in mee. Kijk verder. Goed zo. Heel mooi gereden. En als je nou toch wil dat ze ietsje terugkomt, knijp ik erin lucht een keer. Maar doe ook je eigen energielevel een beetje lager. Hè? Ook zelf een beetje langer ademen. Een zuchten, goed zo. Niet in de spiegel kijken! Oh, sorry. Goed zo, heel goed. Oké, okay, nu wil ik linksom, zo de rood het blauwe en rechtsom de koe. Ja. Alright. Goed zo, heel goed. Dit los je goed op zo Tess, als ze dan een beetje twijfelt. Dat je niet verandert in je rijen, maar gewoon zachtjes met je kuit aanvult. Super gereden. Heel goed. En weer voelen. Is je been lang? Is je knie ontspannen? Goed gereden. Super. Veel aan met je been. Super. En let op hè, dat je niet op de sprong zelf te veel de bochten in gaat kijken. Dat is eigenlijk zeker bij deze nergens voor nodig. Hè? Want je rijdt gewoon een lijn recht uit. Hele mooie afstanden ook. Super. Mooi recht houden. Ja, keurig. Je blijft er gewoon naartoe rijden. Snel zijn met je hulp. Oh. Goed zo. En kijk alvast naar de volgende. Hè? Kijk naar de volgende. Goed gereden. Goed zo. Dus zelf ook in zo'n lijntje als je toch merkt ze wordt een beetje strak. Dat doet ze ook omdat ze het een beetje spannend vindt. Denk dan juist zelf. Het is goed. En rij je er weer naartoe. Dat ze dus niet die spanning ook bij jou overbrengt of jij daar ook spanning van krijgt. Maar dat juist op het moment dat je voelt dat zij het spannend vindt, dat jij zegt, rustig maar meisje. Kom maar door. Het is goed. Dat ze dat ook gewoon leert. Goed zo. En met je benen het op te lossen. Heel goed gereden. Super. Lekker even stappen. en Goed belonen. Goed zo. Je benen doen het werk. Je benen doen het werk. Je benen doen het werk. Goed gereden, super! Tess lekker uitdraven zo, hartstikke goed gereden hoor! Goed zo, hartstikke lekker gereden zo Hele mooie afstanden vandaag. Heel erg bedankt voor de les. Top, geen dank. Zo, Blondie en ik komen net uit de les. We hebben een hele fijne en leuke les gehad. Dus daar zijn we wel weer blij mee. We hebben ook zo'n trippel gesprongen. En dat was ook wel heel erg gaaf. Nu ga ik afzalen, hapjes doen, helpen met opruimen. En dan zijn we alweer klaar voor vandaag.